In april is de topper van de maand uh, voor onze afdeling Customer Care en dat is Juri. Juri is uh, altijd heel erg gezellig, prettige persoonlijk ja, om ups. mee samen te, te werken en altijd in voor een lolletje. Hallo. Juri, uh, je bent de toppen van de maand. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben heel erg vereerd. Het um, is een leuke afdeling Hello. om te werken. en um, gewoon Het hele bedrijf EUclaim is gewoon heel erg leuk om, uh, om werkzaam te zijn. Não, super... É.